Het is vandaag zaterdag en super leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. We gaan beginnen met, um, het is bijna herfst of het is herfst en bijna, het begint winter te worden helaas. En niet heel leuk, maar het is zo. Mijn moeder en ik uh, gaan naar ijsland en dan gaan we lekker ijsje halen. Want wij hebben zin in een ijsje. Ja, het begon gisteren. We begonnen met oliebollenkraam. Mijn moeder zag de oliebollenkraam en dacht... Het wordt winter en kerst. Het wordt winter en kerst. En mijn moeder zat nog in haar hoofd dat het januari, eh, nou begin 2019 was. Terwijl de rest van heel Nederland, die eh, was al bezig met begin 2020. Dus toen dacht mijn moeder, ik ben dit jaar maar één keer naar de IJsselon in Maasluis geweest. Dus, hebben we gisteren een ijsje gehaald. Vandaag was het, is het nu ineens 21 graden. Toen zei ik tegen moeder nou, maar een ijsje? Ze zei nu, we kunnen misschien wel een ijsje halen. Toen zei ik, oké, okay. dan gooien we die teller omhoog. En is dit de derde keer volgens dit jaar dan. Oh, so, we zijn weer terug. Ik heb hier een pistache ijsje. Mijn moeder die kan je waarschijnlijk niet heel goed op Dus je moet even iets uit praten. Wat heb jij? Oh, nee. Um, ik praat met crunch en karamel. Met slagroom, met een legeltje. <lacht> dus wij gaan het even lekker op eh, eten. Ik had eerst bedacht dat ik een ging doen, serieus ook vandaag. Maar ja, het is zo mooi weer. Dus toen had ik bedacht dat ik daar echt niks voor zin in heb. Dus dat we gewoon lekker naar buiten gaan. Dus twee, want Tess heeft zo meteen een f 6 Dus uh, ja, stiekem een beetje spijt want Ze hebben de hele week, ja wel, we hebben gesprongen natuurlijk. En uh, ik heb nog meer gedaan, buiten gereden. Ja, volgens mij was dat het wel toch een knap paard. Hè? Gewoon hard. Tenminste, ze niet hard, ze loopt niet door. Maar ze loopt toch gewoon, hè die oude dibbes van Je bent knap. Het knapste paard van Nederland. Echt waar. Iemand heeft bedacht dat het een goed idee is om daar een vlag neer te zetten. Bij een manege. Allemaal paarden langs moeten. En er zijn natuurlijk paarden die daar geen last van hebben. Maar het is toch wel erg eng, zo'n dingetje. Vroon zegt ook, ik ga niet. Nou ja. We zullen zien of we er langs filmen. Nou, we zijn in ieder geval een stuk dichterbij nu. Ja, nu is het wel het allermoeilijkste stuk, want nu moeten we echt langs die vlag. Het is van de sportvisserij. Volgende keer misschien bij de kant erin steken sportvisserij. Dat zou ik in ieder geval enorm waarderen. Nou, dat was lief. De mensen van de sportvisserij hebben even vooral bij de teugel genomen en langs het tentje geleid. Dus we zijn nu weer op pad. Hartstikke fijn. Die is toch de draafste na vier jaar? We hebben nu al een paar buitenritjes samen gedaan zonder de er pony erbij. Maar ik ben toch elke keer weer super trots op mijn paard, zodat dat ze het gewoon doet. Omdat ze zoveel overwonnen heeft. Knap best. Kroon heeft geloofd dat het hier spannend is. Maar hier een reiger. Kroon die het spannend vindt. Ik zie niks. Dan gaan we verder, hoop ik een moeilijk stukje gehad, een stukje schaduw bovenop een paal, ik ben echt geen idee. Maar, ik vind het maar uh, toen wilden ze helemaal niks meer, dus toen was ik een tijdje aan rijden en niet uh, vinden. We. En nu zijn we weer op weg. We zijn al bijna bij de lus, dus een stukje het En dan zou ik weer zo weer thuis. Terug weg gaat altijd heel snel. Ik vind het wel echt het meest gaaf wat er is voor jongens buiten rijden. Gewoon zo, in mijn UPI. Ik vind het ook heerlijk met Tess. vind het is fantastisch. Ik vind het ook heerlijk met andere mensen. Maar toch als je dan helemaal alleen, door de natuur kan, op je paard. Dat is toch wel een hele speciale, bijzondere ervaring altijd. Ik ga er optimaal van genieten met dit weer. Mm. Mooier wordt het niet, ik niet. Wat ik al zei, in een paar minuten zijn we ook weer terug. We lekker hele weer teruggegalopeerd. Tess heeft proefje zo meteen. Daar maak ik even een aparte video van. Omdat het de allereerste wedstrijd is met Blondie in de F6. Het enige doel is om de proef rond te rijden, zonder geïrriteerd te raken of wat dan ook. En Blondie vooral een heel fijn gevoel te geven. En voor de rest zijn er geen doelen, Zelfs niet op de lep rijden zo. Dus uh, ik ben benieuwd of ze het kan. En als ze geïrriteerd of gefrustreerd of wat dan ook is. Voor de proef gaan we de proef gewoon niet in. Uh, dus nou. Dit was de zaterdag voor de weekvlog. vlog. Gewoon oh, zondag is het zondag. En uh, het proefje zien jullie dus morgen. Het is vandaag... Dinsdag en ik met mijn blondie. Vandaag dus gaan we rijden of gaan we buitenrit? Nee, ik heb de afgelopen tijd niet veel buitenritten gemaakt. Ik ga nu een keer gewoon in de bakkerij. Um, ik ga oefenen. Met wat? Dressuur. Nou ja, ik ga een poging doen tot jij moest oefeningen van Stefanie met overhanger toch? Klopt. Dus dat gaan we dan toch gewoon doen? Ja, en wat voor dressuur ga jij? Uh... Ik weet niet. Ik weet niet. Hebben jullie wel eens last van kerstblues? Ja, een beetje een verhaal, maar ik heb er altijd last van in oktober. Het is niet eens oktober, het is pas september. Maar dat is dat moment van het jaar waarop je je ongeveer realiseert dat het jaar bijna voorbij is. laatste jaar had ik er helemaal geen last van. Oh, ik moet even voor een redden. Dan was ik uh, zo druk met andere dingen bezig en had ik al zoveel uh, bedacht wat ik met kerst ging doen, dat ik er vooral naar uitkeek. Dit jaar niet. Dit jaar heb ik het ook druk, maar heb ik dus ook niks met kerst nog gedaan. En ineens zag ik de oliebollenkraam. En sindsdien heb ik al drie keer een ijsje gehaald, om de zomer maar vast te houden. Niks voor mij, want ik eet gewoon eigenlijk geen suiker en geen koolhydraten. Omdat ik, dat, uh, omdat ik daar dik van word, zo simpel is het. En nu deze, nou niet deze week, maar de afgelopen anderhalve week moet ik weer ijsje. Dus, laat maar hieronder weten of jullie ook last hebben van kerstblues. Of misschien zomerblues, of ik wil niet dat het winter wordt blues, terwijl ik wel van kou hou en van sneeuw en dat soort dingen. Dus ik weet het niet, Roon. Dat is een beetje gek, ja. Maar ja, we doen het er maar mee. We zijn aan het filmen voor onze nieuwe trailer. En uh, er moest geknuffeld worden. En Blondie vindt het allemaal prima. Maar ze vindt het ook een beetje gek. Ja, dan krijgen ze een youtube -pony bent Blondie. Oh, nu zegt ze: Dag. Ik heb geen zin meer. Oh, paard. Ja. in het centrum van het sluis om een stukje van onze kanaal op te nemen. Toen zei Kim, kijk wat daar in de sloot ligt. Nou, laat zien Kim. Wat ligt daar in de sloot? Dan moet je wel draaien. Dan moet je wel draaien. Dan zie je Tada! Hey, Een unicorn! Dan moet ik niet in de sloot donderen. Nou, dat is toch te geinig, jongens. Zomaar in de sloot bij mijn sluis. Goed, we gaan nu weer naar stal en dan gaan we even video opnemen. Ja? Ja. ja. We hebben net de laatste beelden opgenomen voor de kanaaltrailer, niet de kaneel, maar de kanaaltrailer. Dat was super leuk, alleen ik was zo nieuwsgierig hoe het dan allemaal bij elkaar zou zijn, dat ik toch even heen en weer gereden van de manege naar huis om het alvast te editen. En toen heb ik Tess onder Kim haar eh, hoede gelaten met de vraag dat als ze eraf zou vallen of ze mij zou bellen. Toen zei Kim, nou weet je wat, dan film ik eerst en bel ik daarna. Ik zei, nou dat is prima. Dus toen kreeg ik deze video. Dus uh, niet eraf vallen. Nee! Oh nee! Oh nee! Dat dus, kindjes, ja wel leuk. Oké, okay, om een hele grote auto, oh, gaat al opzij, dat is fijn. Jeetje. Ik snap niet dat mensen zo'n grote auto nemen, ja ik snap het wel, maar het was niet erg in de woonwijk. Uh, ik heb springles. Tess die heeft met Kim en mij net gereden, alleen ik heb heel kort gereden omdat uh, we die beelden dus wilden. Moesten we moesten met z'n drieën galopperen, was lichtelijk drama, dat zal ik ook even laten zien. Buikbocht Buikbocht <laughs> lichtelijk drama, maar het was niet heel makkelijk, want wij doen niet met z'n allen Karo zelf zo. Dus dat was ook wel even een dingetje, maar het is gelukt. Ja, ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal van die kanaaltrailer vinden. Ik denk dat die ook klaar is, want deze video komt later online dan, uh, hoe heet het, dan een kanaaltrailer. Dus dan zal ik hem even linken, dan kunnen jullie even kijken. Jullie kennen Alice vast nog wel. En <lacht> ze is altijd een beetje enthousiast. Want Alice, wat hebben we voor jou? We hebben van EcoStaal uh, maag en darm gekregen voor honden. Want buiten dat ze iets voor paarden hebben, hebben ze ook van alles voor honden. Uh, Alice die mag het gaan testen. Waarom Alice? Alice die heeft nogal last van haar darmen eigenlijk. En haar maag eigenlijk altijd al. Sinds we haar hebben. Ze is nu zes ruim. We hebben haar vanaf puppy. Dus toen ze zes was. Oh, ga je liggen, dat mag ook. Toen ze zes was, toen... kom maar even zo liggen, dan zien ze je wat beter. Zo, ja, op. We hebben er sinds, dat is ze zes... om. Oh, nee. We hebben haar vanaf dat ze tien weken is geloof ik. Tien weken was je? Denk het. En uh, vanaf het begin af aan heeft ze eigenlijk al een beetje last van de maag en darmen gehad. Maar... En inmiddels weten we hoe we daarmee om moet gaan, niet te veel rotzooi geven, dat soort grappen. En uh, nu wordt ze een beetje ouder. Want flatcoats worden helaas niet zo heel oud. Nee, je wordt niet zo heel oud, die worden meestal tussen de 8 en 10 jaar. Dus uh, ze is al een beetje bejaard aan het worden. En EcoStyle Hilde die vertelde mij dat ze ook hondenproducten hebben. Ja, ja, en waaronder maagdarm. Ik weet niet of het ook balans heet, net als bij de paarden, staat er niet op. Maagdarm staat alleen, en ze hebben ook. Luister je dat? blik voor, ja. Lijkt het je wat? Dus dat gaan we testen met uh, ons elletje. En dan uh, gaan jullie horen hoe dat bevalt en of dat bevalt. Hoe is dat nou, YouTube-pond zijn? Ja, kan je wel, hè? Ja, dat kan je wel. Ze <laughs> wil altijd zo graag likken. Ze wil altijd zoveel liefde geven. Ja, je bent braaf, hè? Ja. zo. Kom, zullen we dit gaan proeven? Ja, denk ik. We gaan het wel even proeven gelijk. Anders is het zo lullig. Blikje voor je neus, je mag niks. Oké, okay, kom, we gaan het proeven. Ik heb voor jou een blik, ja. Gaan we het openmaken, ja? Denk je ervan? Ga je dat lusten? Elis die is al in haar bakje bezig. Zo, ik ga even op het bakje bakje richten. Dat is misschien wat handiger. Hier hebben we het blikje. Even kijken. Oh, doe ik helemaal zo. Blikje, bakje, zo. Denk ik denk dat ik het er maar gewoon afhaal. En dat gaat niet. Dat gaat wel, maar nu even niet. Zo, dan doe ik het erin. Elis is er wel opgevoed, want ze blijft netjes aan de zijkant. Ik denk dat dit genoeg is. Ga even kijken of ze het lust. Alice? Ja, ga maar. Ik denk dat ze het lust. Ja, heb is een klein stukje, hè? miniatuurstukjes voor een Zo klein ben helemaal niet. Zo, Blondie staat erin. Ik ben er niet heel goed in, waarom doet mijn moeder het? Ja? Dat moet je niet doen. Oh, oké. Okay. Dan laat je dingen alleen maar spannend van. wel. Zo, We zijn met de boer onthoer, daar. We zijn op weg naar de Arkoeven. Uh, we moeten nog 11 minuutjes. Het is echt volgens mij 17 minuten heen. 17 minuten terug. Dus echt heel kort. We can do better. Is dat yeah. okay, niet? Ja. Mm. Heb je ook de voorkant over gedaan? Nog niet. Oh. Uh. Daar gaat de schoonheid. Kom maar mee. Kom maar Juf. Kom maar. Je kan het Juf. Ja. Hallo Juffie. We hebben gevonden. Ze geeft geen antwoord, ze snapt het nog niet. Ze is nog niet een echte YouTuber. Nee, dit is Daniëlle Kok en jij bent... Ik ben... Juf! Ik ben, oh jij, ja, ik ben juf. Echt wel. Juf in de wat? Juf in paardrijden. Nou kennen jullie Stephanie al, dat is haar zus. Die is al ja. wat meer uh, afgericht zeg maar, ja. op YouTube. Ja. Jij moet nog een beetje wennen hè? Zeker wel. Ja, je vindt het nog een beetje spannend af en ja. toe. Ja, ja, ja, ze maakt ja, nog ja. hele leuke video's waarin ze op een stoel gaat liggen omdat ze niet zoveel zin heeft om iets te doen. Nee. Graag lui, liever lui als moeder. Ga ik die opdoen of niet? Wat zeg je? Ga ik die opdoen of niet? Oh ja, dat mag hoor. Kun je, ja, maar... Kunnen we alles van je horen. Ik vind jullie heel lief, maar jullie staan echt heel in de weg. Echt in de weg. weg. Je maar je daar mee. hou ik van in de weg staan. En, en het is voor YouTube, schat. Nog één seconde. Ja. Nee. Oh, we doen mama een hoofdstel in. Oh, ik heb er ook één. Twee hoofdstellen. Ja, moeder staat in de weg. Dus. <laughs> Oké, <Okay>, Graag. <laughs> fijn. Uh, ik ga de microfoon aan de juf geven en dan kunnen jullie de lessen volgen, denk ja. ik. Oké, okay. waar gaan we aan werken vandaag? Uh, dat kan, dat kan zeker. En uh, wat zei je? Ja, ja, ja. Hé, hey, en ik had, uh, je, was dat de vlog van vorige week of die van de week daarvoor had ik gezien? Dat je zei dat je een beetje... Uh, dat je je vertrouwen een beetje miste? Ja, ja, ja. En, want je zei soms ook denk ik dat de andere mensen beter zijn. Zei je natuurlijk. Maar, is, zijn dat vooral, om, om, wat voor, om wat voor mensen gaat dat? Zijn dat uh, bij jou op stal, bijvoorbeeld als je een Stefanie ziet rijden? Of, uh... Het is natuurlijk heel belangrijk dat je voor jezelf even uh, alles ook op een rijtje zet. Kijk, heb je natuurlijk al een pony die heel veel wedstrijden heeft gelopen, of misschien niet eens wedstrijden, maar al heel goed voor elkaar is. Heb jij zelf al uh, tien paarden naar weet ik veel wat voor niveau of heel goed voor elkaar gereden? Dan uh, is dat natuurlijk ook anders. Maar je bent zelf natuurlijk uh, Bel en Verona gewend. Heel groot en sterk en, en klein. En nu heb je en een jong paard die zelf niet eens weet dat, hoe ze moet lopen soms. Omdat het allemaal nog aan het groeien is en alle spieren zijn nog aan het groeien. Dus haar lichaam heeft er overal een beetje moeite mee. Dus dat is voor jou natuurlijk ook best... Uh, hoe zeg je dat? Ja, niet zozeer moeilijk, maar lastiger. lastiger. Het is niet dat jij kan opstappen, zijn rechteroor oor omdraait en dat hij doet. Kijk, als we er eentje uit stal pakken die al heel veel kan, daar gaan we op zitten. Teugels op maten, we geven benen en die doet het. Maar die hebben we nog niet. Maar die kunnen we wel maken. Um, dus, weet je, je moet heel goed tegen jezelf zeggen. Ik heb zelf nog niet zoveel ervaring met een jong paard... Beleren, eigenlijk. Hè? Hij is dan wel zadelmak, maar jij moet hem natuurlijk echt trainen en alles leren en alles vertellen. Um, dus en, jou, en jouw pony weet nog niet heel goed wat er moet gebeuren. En jij, ja, jij moet dat ook allemaal nog, natuurlijk, een hoop leren. Dus dat je daar samen een soort uit gaat komen. We zijn net terug van de Arkoeven, nu zonder de boerontour, want we zijn op weg naar huis. Uh, ik heb les gehad vandaag van Daniëlle. super supergoed. En ik heb er veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik moest werken met de overgangen. En om haar beter naar mij te laten luisteren en ik beter naar haar. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb er daarna heb ik er gewassen. En op de frilplaat gezet. En we hebben broodje worst op. Het was heel erg lekker. En uh, ja, we zijn nu op weg naar huis. En dan zie ik jullie morgen weer. Juist. Kijk eens. de springen. niet fijn hoor. Dat is denk groot, ja? Zo, hou recht. Blijf rechtop. Oké, we. Ja, mooi tegen. Juist. Dat is beter. Nu iets sluiten. Wachten. Juist. Uitstekend. Zo, blijf rechtop, hè. Blijf rechtop. Oh. Zit je nog? op blijven zitten en niet naar voren kippen. Iets been. Juist. Goed gereden. Maak hem recht. Blijf achterover zitten. Juist. Ik heb net op Lonnie gesprongen en het ging echt heel erg goed. Um, ik ben bij een oxer ben ik er een paar keer bijna afgevallen. <laughs> ik zat dan half zo goed, oh, oh. Ik, uh, Soms sprong ze er heel hoog overheen en soms één uh, keer stopten ze. Toen ging ze in het graf verder en sprong ze over een ze heen van 50, 60 centimeter. Oh, ja. Ik ga Blondie maar uitstappen, ze is er een beetje klaar mee. Jawel, je bent er wel klaar mee. Hallo? Hallo? Um, ik denk dat ik iets moet zeggen, ik krijg ineens een microfoontje in mijn hand geduwd. Ik zal hem even, even vast doen, het staat zo stom als ik hem vast heb. Oké, okay, dan gaan we dan. Ik heb gereden met Heia. En ze staat hier onder mij. Um, aan de andere kant zie je het beter, maar ze is een soort, soort zijknat, Want er komt ook allemaal wit schuim vanaf. En um, ja, lekker gereden wel. Ik heb een beetje wisseltjes geoefend. Dat was wel grappig. De ene kant op gaan ze goed en de andere kant niet. Maar ze is wel lief. En ik heb straks nog springmis met Vrona.